Welkom! Dank u. Ja, ik denk dat de buurman de fiets halen is. Oh. Ik heb nog een opportunity to to to Benam is hier en spekje ligt hier. Ik zal even wat Benam nog proeven. Dat is Benam die we van de week gemaakt hebben en die is nu net buiten in de smoker gegaard. Kunnen jullie even proeven? Moet het schatje maar even doorgeven? Ik zal nu even laten zien hoe het zielen eruit ziet. Of het donkere eruit ziet, bedoel ik, na het zielen. Kijk, het wordt er helemaal omheen getrokken. Het wordt er zo strak omheen getrokken, dat je het hier heel goed ziet. Je kunt eigenlijk de zak niet vastpakken, want ze zit er helemaal omheen gekrimpt. Zo doet het dat er geen vocht uit kan, maar zo ligt het dan voor twee weken. ...in de koeling te rijpen. En daarna wordt het wat slapjes gemaakt. Oké, okay, dankjewel. Dus nu is het nog heel slap, zie je wel. Ik doe het nu even dompelen. En dat dan trek het helemaal om het product heen. En dan ziet het er zo uit. Zodat er geen vocht uit kan. Dus de sappen blijven in het En na twee weken dan wordt het bewerkt tot die stukjes. Dan krijg je een lijstje van Sandra. Ik wil van 200, zoeken van 250. En de afsluitertjes worden dan weer gebruikt voor elkaar. En voor wokblokjes. En voor biesstuk spiesjes van het showspec van het uh, Durok varken, als ze binnenkort mee gaan starten. Dat is het vlees van het Durok varken, wat gemest wordt in het noorden van België, het zuiden van Nederland. Maar, spek. je zult merken dat het vlees wat sapperder is, omdat het, eh, uh, ja, gewoon beter verpijt, hè. Dat is erg. Die manier die wilde nog, ja. ja kom maar. Ik ben een speciaal ja. voor mij wel. Op de stoofpot van onze mooie runderlanden uit de vitrine. En dan aangezet met palmbier en appelschroon. In plaats, van... plaats van met water, aflutsel of boter of wijn. Meneer, u ook? Hè? Kijk, en dan zit ik hier precies. Ja, u trekt het. Kijk, want ik heb hierboven super mooie stukjes vlees liggen. kijk u eens? Ja, Alsjeblieft, smakelijk. Ga je op de hoek, ja. als je rechtdoor loopt, dan kom je langs alle machines van het loonbedrijf. Ja. Als je achterin die grote schuur in gaat, zie je ook nog machines. Het okay. zijn hele grote machines. Mag je misschien op een van die machines zitten? Ga je het hoekje om, dan heb je hier stroobalen, dan kan je op klauteren. Ja. Ja, dat is, oh, cool. ja, dat is heel cool. En dan ga je hier, heb je patat. Dan kan je ja. patat eten, om de hoek ja. hebben ze de paarden, de paardenstallen. Ja. Ja. Hier heb je dan een zitje ja. met een drankje en ja. een opstelling voor een bruiloft. Ja. Want ze hebben een mooie kantine boven en daar kan je bruiloft in partijen, maar hebben ze ja. buiten nu gezet en een stokpaardje rijden. En hier achter hebben we een wc en hier hebben we een bed and breakfast. Okay. Dus als u dat allemaal wil bekijken, dit zijn de Gebroeders Bergeik, de eigenaren van de boerderij. Okay, Dan mag u meenemen. Dankjewel. Heel veel plezier he. Dankjewel. Dag. Hallo. Druk